Volmaakt en onvolmaakt. Wat betekenen die woorden eigenlijk? Bestaat er zoiets als volmaaktheid? Kunnen we ons daar een beeld van vormen? En is het voor ons mensen weggelegd volmaaktheid te ervaren? Is volmaakt hetzelfde als goed, als het beste? Betekent volmaakt zoiets als eindelijk af, als voltooid misschien? En onvolmaakt, hetzelfde als slecht of fout, als incompleet, onaf, wat is het dan dat ontbreekt? Het leek mij interessant dit thema te onderzoeken. Als Sufis spreken we het woord volmaaktheid met regelmaat uit, in de aanroep, tot de ene, de volmaaktheid van liefde, harmonie en schoonheid. De volmaaktheid is hier synoniem aan de ene, de ene die de som lijkt van de liefde, de harmonie en van schoonheid, de volmaaktheid van vrede misschien ook wel. De volmaaktheid vervat in één, met veel kwaliteiten. Met het woordje tot geven we richting aan, dat kunnen we twee kanten op ervaren. We dragen op aan de ene, tot de ene in eerbied. We stappen als het ware zelf aan de kant en weten, voelen en ervaren diep van binnen of juist heel bewust dat er iets groters is dan wij zelf. We maken plaats voor dat wat groter is dan wij. Maar tot de ene kan ook uitdrukking geven aan de richting die we opgaan op willen gaan, als persoon en als mensheid. Voorafgaand aan de aanroep wordt in sommige Soefi groepen gevraagd, waar gaan we naartoe, waarop dan als antwoord klinkt, tot de ene. En hierbij wordt dan letterlijk een stap gezet, een pas naar voren, om zo de richting aan te geven waarin wij als Sufis gaan, willen gaan. Zo gaan we, lopen we en bewegen we ons richting de Ene, dat symboliseert ons soefipad. We streven naar eenheid, naar de volmaaktheid van liefde, harmonie en schoonheid. In het zoeken naar het Ene, streven naar het Ene, het bereiken van het Ene, het verwezenlijken van het Ene, vind je volmaaktheid. Schreef in het gaan. Maar is dat wel zo eenvoudig? Kunnen we als mens volmaakt zijn? Hoe ziet dat er dan uit? Kunnen we van onszelf, onze ouders, onze kinderen, onze vrienden, onze medesufies verwachten dat ze volmaakt goede mensen zijn of worden met al die prachtige, transcendentale eigenschappen zoals bij de goddelijke mens, die ons in het hindoe geschrift wordt voorgehouden? We zouden het graag willen, natuurlijk, maar is het reëel? Bij de bestudering van de heilige teksten kan men de conclusie trekken dat vrijwel alle profeten met dit vraagstuk worstelen, want wanneer God het volmaakt goede vertegenwoordigt en wij tot God willen komen, dienen wij dan niet net zo volmaakt goed te zijn als God zelf. Op aarde ben ik aan beperkingen onderhevig, zegt Ineat Gaan. En ook zegt hij dat we, hoewel we wel naar volmaaktheid kunnen streven, we er geen aanspraak op kunnen doen. Job uit de Bijbel was er ook duidelijk over. Niemand is helemaal volmaakt. Iedereen maakt fouten. Ook jij, zegt hij, volgens de Bijbel in gewone taal. Wie nooit struikelt in het spreken, kan zich een volmaakt mens noemen, zei Jacobus in het christelijk geschrift. En tegelijk, zegt hij, en ik kan de wanhopige blik in zijn ogen voor me zien, hoe vaak struikelen we niet allemaal, en dit zegt hij niet als vraag met een vraagteken, maar opgeschreven als constatering, met een uitroepteken. Hoe vaak struikelen we niet Zarathustra weet of heeft gezien dat zelfs de meest heilige onder hen soms van de goede weg afdwaalt. Als zelfs Jima afdwaalt, zegt hij, hoe kan men dan van mij verlangen immer op het rechte pad te blijven? En in Matthäus 19, in het verhaal over de rijke jongeling, wordt Jezus aangesproken met Goede Meester en Jezus antwoordt daarop Noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Bijzonder is dat we, bedacht ik, volmaakt vrijwel automatisch associëren met iets dat goed is, compleet, heel, vol gemaakt. En iets dat beperkt is, beperkingen heeft met onvolmaakt, nog niet heel. God kan niet tegelijkertijd goed en volmaakt zijn, staat in de Gaian. Goed en slecht zijn voor volmaaktheid beide nodig. Goed en slecht zijn voor volmaaktheid beide nodig, dat is een belangrijke aanwijzing. Wanneer voor volmaaktheid zowel goed en slecht nodig zijn, is volmaaktheid een laag van zijn dat beide tegenstellingen omvat. De volmaaktheid is als de cirkel rond het zwart en wit van het yin en yang. Er is een continue beweging gaande tussen uiterste, tussen het yin en het yang, tussen het zwart en het wit en er is de cirkel. De beweging en de cirkel bestaan op hetzelfde moment. De cirkel geeft de beweging ruimte om te bestaan en begrenst het tegelijkertijd. De beweging tussen goed en kwaad en de volmaaktheid bestaan eveneens op hetzelfde moment. De volmaaktheid geeft misschien wel ruimte om het goed en kwaad te laten plaatsvinden. En omvat het, omhult het, begrenst het op hetzelfde moment. Zoals ook de boom van goed en kwaad zich bevond in het paradijs, niet erbuiten, maar erbinnen. De laag of dimensie van de volmaaktheid lijkt ver weg. Vaak denken we dat we een lange weg van spirituele oefening en diepe meditatie nodig hebben om deze dimensie of deze frequentie te ervaren, of dat we nauwgezet de religieuze of spirituele regels moeten volgen. Sommige van ons hebben in een helder moment een glimp van de volmaaktheid opgevangen, maar voor de meesten blijft het een abstract begrip. Kunnen we iets doen om de volmaaktheid te ervaren? In het boeddhistisch geschrift van vandaag lazen we dat de Tathagata, de volmaakte, de weg van het midden heeft gevonden. Nog onthouding van vlees of vis, nog naaklopen.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 Vanuit ons fysieke perspectief, vanuit ons mens zijn, nemen we de wereld waar vanuit een afgescheiden perspectief, zelfs vanuit een centrum, alsof we zelf het centrum zijn. Dit centrum is voor ieder van ons verschillend, omdat we allemaal vanuit een ander lichaam de wereld inkijken. Wij bevinden ons in ons individuele punt van waarneming en buiten ons is de wereld de dualistische wereld, met daarin alle tegenstellingen, licht en donker, dag en nacht, liefde en haat, goed en kwaad, en alles tussen deze uitersten in. Neil Donat Klotsch, die het Onze Vader in het Aramees heeft bestudeerd, legt uit dat de Arameese woorden die vertaald zijn met goed en kwaad, ook vertaald zouden kunnen worden met rijp en onrijp. Dat werpt een heel ander licht op ons waarnemingsvermogen. Rijp en onrijp zien we in de natuur ook. De herfst is de tijd van de oogst. Alles is rijp. Het graan, de noten, kastanjes, pompoenen, appels, etc. Vooraf aan dit eindstadium, waarbij we ten volle kunnen genieten van de rijpe vruchten, gaan diverse fasen vooraf. Een fase van zaaien of planten en de fase van groeien, van ontwikkelen, van rijpen. Zijn de nog kleine en groene noten appels en appels aan de boom dan verkeerd of onvolmaakt? Nee, natuurlijk niet. Ze zijn slechts nog onrijp en in hun proces van rijping in elk stadium volmaakt. Het kan interessant zijn om op deze wijze naar de onvolkomenheden in onszelf en anderen te kijken. Maken onvolkomenheden en tekortkomingen ons fout? Nee, het laat een fase van onrijpheid zien. Een fase van on onrijpheid in het grotere proces van rijping, van groei. Een vergelijking die door sommige soefi soms wordt gemaakt is die van een baby of peuter die plast in de schoot van de leraar. Iedereen zal het deze dreumers vergeven, want dat is de natuur. Het jonge kindje heeft nog niet geleerd zijn spieren te beheersen. Van een volwassene, ziekte en ouderdom daar gelaten, wordt verwacht dat hij een zekere controle over zijn lichaam heeft, zindelijk is en niet meer in zijn broek plast. Het heilige boek van de natuur leert ons dat alles zich wil ontwikkelen, wil groeien, bloeien en tot rijpheid wil komen. Als sufis streven we naar een soort geestelijke zindelijkheid, een zelfbeheersing in ons denken, ons spreken en ons handelen. Ongeacht de omstandigheden. Zeker, de omstandigheden kunnen ons zwart, slecht, donker, en zeer onbegrijpelijk en verwarrend voorkomen. Het leven is een zeer pijnlijk iets, zegt Ineat gaan, Het kraakt en verbrijzelt een mens, maar, zegt hij ook, kan zodoende een beter mens van hem maken. Ineat gaan lijkt op meer plekken in de geschriften de moeilijkheden in het leven als voorwaarde voor groei te stellen. Laatst zag ik een foto met daarop een doorsnede van een ontkiemend plantje geplant in de zwarte aarde. Als het donker is om je heen, wanhoop dan niet, stond erbij. Misschien ben je geplant. Misschien maken we soms moeilijke dingen mee om ons van daaruit te kunnen richten op het licht en sterker te groeien, tot rijpheid te komen. En de mens die tot geestelijke rijpheid wil komen, zal zich bewust worden van zijn fouten. Tijdens mijn voorbereiding op deze dienst pakte ik het boek De alchemie van het geluk van Ineert Gaan uit de kast. Voorin zat een briefje. Blijkbaar had ik dat erin laten zitten na een Sofie bijeenkomst. Je kunt geen mens zijn en geen fouten maken, stond erop. En in het boek zelf staat... Hoe fijner we afgestemd raken, hoe meer fouten we zien in onszelf. Anders gezegd, hoe meer we ons bewust zijn van onze groei en ontwikkelingsmogelijkheden. We zijn als mensen ruwe diamanten, die door het leven geslepen worden en met ieder facetje dat geslepen wordt, kan het licht beter weerkaatst worden. Maar dat kan alleen, houdt India gaan ons voor, als we onze levenservaring, die kostbaarder is dan wat ook, gaan weten te gebruiken. Als we onze levenservaring weten te gebruiken. De omstandigheden in ons leven kunnen zo uitzichtloos lijken, dat we er hopeloos in kunnen verdwalen. En dan helpt het te weten dat er een andere laag van bestaan is, die goed en kwaad overstijgt en ons daarop te kunnen richten, als doel, als uiteindelijke bestemming. Het doel geeft richting aan ons leven. Volgens Krishnamurti kunnen we onze weg door het dal der schaduwen vinden wanneer we onze blik gericht houden op de top van de berg. Zij die het leven trachten te begrijpen, zegt hij, moeten hun innerlijk waarnemingsvermogen vestigen op de eeuwige waarheid die de ontplooiing is van het leven. Het is paradoxaal, vanuit een volmaakt perspectief is alles heel en compleet zoals het is. Vanuit ons menselijk perspectief ervaren we onszelf en de wereld als onvolmaakt en willen we ons ontwikkelen. En ook onze wens om tot volmaaktheid te komen maakt deel uit van dat volmaakte plan. Rabijn David A. Cooper adviseert ons dan ook de onbereikbare volmaaktheid als een gegeven in onze dualistisch en eeuwig veranderende werkelijkheid te accepteren. Daarbij, legt hij uit, ligt de vervulling van ons leven in de mate waarin we op ieder aan één geschakeld moment zelf, dus ieder moment van het nu, als partner in de schepping, kunnen werken aan de vervolmaking van het leven zoals wij dat kennen. Hoe doen we dat, werken aan de vervolmaking van het leven? Onder andere door het praktiseren van random acts of kindness, zoals kabbalisten en boeddhisten dat wil zeggen, het beoefenen van willekeurige en spontane daden van vriendelijkheid. Terwijl we rijpen, zullen we een grotere verantwoordelijkheid kunnen en vooral ook willen nemen in ons eigen denken, spreken en handelen. We zullen een grotere drang ervaren om ons dienstbaar op te stellen naar onze medemens en omgeving. Tegelijkertijd zal ons inzicht en compassie groeien, waardoor we verdraagzamer en vriendelijker kunnen zijn ten opzichte van anderen. Lucius Seneca de Stoïcijns filosoof verwoordt dat mooi. Wij leven onder onvolmaakten en zijn zelf onvolmaakt, zegt hij. Juist daarom moeten wij vergevingsgezind zijn, jegens elkander. Juist het besef dat we allen onze onvolkomenheden hebben, zou ons in staat kunnen stellen met compassie met onszelf en onze medemensen om te gaan. Een favoriete uitspraak die ik ooit las en al vaker heb aangehaald, is dat het onze opdracht is om volmaakt te leren houden van mensen die niet volmaakt zijn. Wat we daarvoor nodig hebben, is niet alleen compassie en wijsheid, maar ook nederigheid. Volgens Ine het Gaan maakt de erkenning van het oneindige aantal fouten dat wij maken ons nederig en wist dat ons kleine ik uit ons bewustzijn. En juist bij de uitwissing van het kleine ik begint de bevrijding uit de zelfbegogeling. Hoe meer men weet, hoe meer men lief heeft, zei Leonardo da Vinci. Dus hoe meer inzicht men heeft in de twee naturen, hoe gemakkelijker men zich daarin kan bewegen, in vrijheid en in liefde. En dan kunnen we, samen met Hafiz, die zich uit in een gedicht zeggen, slechts zelden komt het woord nee over mijn lippen, want voor de ziel is het overduidelijk dat Allah, ja, ja, ja heeft geroepen naar elke stralende beweging van het bestaan.